Ik ben Max Pijlman, ik ben tweedejaars advocaat bij Pels Rijken, bij de sectie Innovatie, Privacy en Technologie. En we zijn hier vandaag om foto's te maken voor het project Jonge Meesters door Jonge Meesters. Mijn idee daarbij was dat het een visualisatie is van digitale informatie. En dat is eigenlijk in de kern genomen ook wat wij doen bij de sectie innovatie, privacy en technologie. Wij werken veel met informatie eigenlijk op drie manieren. We zijn bezig met het beschermen van informatie. Dat is het privacyrecht of intellectueel eigendomsrecht. Maar ook hebben we zaken over het verspreiden van informatie. Dat is dan mediarecht. En ook zijn we bezig met informatie toepassingen. En dat is dan weer het IT-recht. Dus deze foto uh, pakt de kern van onze sectie mooi samen. Uh, de zaken waar we ons met name mee bezighouden op de sectie, dat, dat zijn het bekijken van de privacy aspecten en de contractuele aspecten van bepaalde apps, nu heel actueel natuurlijk de corona apps, ook het optreden tegen onterechte beschuldigingen via social media en bijvoorbeeld het begeleiden van het contracteerproces bij grote IT projecten en helaas als het misgaat ook procederen daarover. Het werk bij Pels Rijker vind ik heel bijzonder omdat je de ruimte krijgt om bredere inzichten te delen dan enkel die vanuit het recht. Als advocaat denk je natuurlijk na over welke ruimte het recht biedt om iets te doen. Maar hier krijg je ook de ruimte om na te denken over de vraag of je die ruimte wel zou willen benutten. De toekomst. Ik hoop dat ik nog geruime tijd bij Pels Rijker mag blijven werken. En ik zou later denk ik ook nog wel rechter willen worden. Geen enkele werkdag is hetzelfde. Vaste elementen zijn natuurlijk het schrijven van processtukken, adviezen, notities. Ik heb bijna elke dag wel een cliëntgesprek of een gesprek met de sectie. Maar wat er ook kan gebeuren is dat er ineens een spoedadvies binnenkomt en dan gaat die hele planning weer overhoop. En dat maakt het werk onvoorspelbaar, maar ook heel dynamisch en daardoor heel leuk. De sfeer bij Pels Rijker, Ja, die is erg goed. Uh, je moet aan de ene kant natuurlijk hard werken, maar er wordt ook heel veel belang gehecht aan sociale activiteiten. Zoals uh, vrijdagmiddagborrels, barbecues op het strand. En we gaan ook elk jaar met de advocaat samen een weekend weg. En dat, uh, dat is erg gezellig, kan ik vertellen.